Now I'm finally right here with you. Nou, oh je hebt je ook je lange mouwen aangedaan, Joz. Ja, het begint koud te worden. Ja, daarom. Jij hebt dat koffieziek. Mhm. Mm ah, come on. Dat zal ik eens pakken? Warm chocolamel. Ja. Nou. Koffie, dat is pas voor echte mannen. Uh, 2014 kom uit gewoon zilver. Ja, 2014 ja graag richting de pier van scheveningen gaat om een uh, mogelijk boot inbraak auto's ja het is gevolgd gaat om de man met een blanke huidskleur Blauwe korte broek uh, rood witte hemd en grijze schoenen graag prio 1 zonder toestemming in van over uh, ja we gaan er uh, naartoe over ja dat is begrepen ik ben ernaartoe mag ik 1 met zonder uh, 2020 kom uit gewoon zilver. I2020 e hebben. Meegeluisterd over. Meegeluisterd over. Ja ook, u heeft meerijden over. heb je heeft toestemming. Hier Ja, je zonder toestemming. zonder toestemming onderweg. Ja, dank u wel. Uh, rechts, ja, blijf staan. Groen licht, pas op links. Ja. De motor rijdt mij 2020. Ja, signalement? Uh, even kijken, blanke meneer, blauwe spijkerbroek dacht ik, voor de rest uh, niet opgeslagen. En ik zie nog niks in het uh, MDT staan. Ik zal nog eens eenmaal het signalement opvragen. Pas maar op met de vrein, hoor. Ja. Meldkamer 2014 over. Hebben we het over? Had u nog eenmaal het signalement voor ons over? Ja, ging om een man met een blanke huidskleur. Uh, Draagt een korte broek, een blauwe korte broek. Met een rood-wit hemd en grijze schoenen over. Oké, okay, dankjewel. Ja, uh, blauwe korte broek. Rood-wit hemd. Blanke ja, ben niet aan de kant. Uh, rechts vrij. Voor ons vrij. Nou, ah, motorrijden met achter ons. Rechts vrij. Doe blauw maar vanaf hier even uit. Ja, staat uit. Waarschijnlijk een parkeergarage waar we hebben net die kwad aan de kant. Uh, of parkeerplaats. Een rechtsvrij op. Ja, ja. Voor ons ook. Misschien kan de motor voor rijden, Die valt minder op. dat je moet inzetten als hij niet mee werkt. Ja dat wil je wel hè? Ja zeker. Ja daar achter staan er geen auto's hè? Dus daar uh... Daar links, links, recht voor ons. 2014. Ja. Zet hem maar rennen, zet hem maar rennen. Zet hem. Hier witte oh. auto, recht voor ons. Rijd nu weg. Persoon, persoon rijdt ja, in ja. witte auto. Oké. Okay. Goed dat meneer. Zou je even de motor willen uitzetten? Zet dat je zet uit. Zet hem maar even ik wel. Oh. Wat heb je in je handen? Mm, een koevoet. Leg nee. dat als eerste dan op het dak? Wat doe je met die koevoet? Ik was gewoon even aan het kijken naar deze auto's. Is... Naar deze auto's, ja. ja. Met een koevoet. Ja. ja. Snap je dan waarom wij hier zijn? Nee eigenlijk niet, want het leek mij gewoon heel normaal. Ik wil gewoon even kijken wat deze auto's zeggen en misschien, ja... Wat zou jij oh. doen als je iemand met een koevoet naast allemaal auto's ziet staan? Nieuwsgierig naar auto's zijn, met een koevoet toch wel, ja. Beetje raar toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik zou gewoon, gewoon doorlopen. Ja, en deze auto hier? Je stapt op zijn ja. snel wel in, en ga je weg. Zie is die van jou? Uh, misschien. Misschien? Ik ben een heel uh, overtuigend antwoord. Het is een ja of een nee? Nee. Nee. Goed, mag je omdraaien bij deze aangehouden voor autodiefstal. Even weg bij die Koevoet stappen. Ja, goed. Zeg, heb je nog verder dingen bij die je niet bij mag hebben buiten de Koevoet? Mm. Kom er zelf achter ja dat is dat antwoord kreeg ik net ook al daar heb ik niet zoveel aan heb je iets bij je of niet nee want ik heb geen zin om mezelf Alleen te de als in mijn rechterkant zak goed je kunt beter gewoon meewerken dat is makkelijker voor jou en voor ons ja goed en de sleutels die zijn niet van de auto natuurlijk want ja hij is niet van jou oké OC je de 2020 over 2020 heb ik hier de 2020, uh, graag nakijken voor het volgende voertuig kenteken. Uh, noteer, 22 Romeo Delta Yankee 840. Over? Carl, 22 Romeo Delta Yankee 840, is dat correct hoor? Hier 22 is dus correct hoor. Ja, komt zo van mijn naam. Goed, ik ga even in de auto zetten. Ik heb je sleutels, dat uh, heb ik gewoon laten zitten, want ja. Maar was verder niks mee. Oké. Okay. Ga je even op je rechten wijzen? Je bent niet verplicht. Je hebt je recht op een advocaat. Heb je die? Mm, ja. Oké. Okay. Wil, je, wil je daar ook gebruik van maken? Ja. Goed. Oké. Okay. Dan kun je daar zo meteen op het bureau uh, voor bellen. Zullen je onderweg niet heel veel vragen gaan stellen. Dus kunnen we daar even alles uh, uitzoeken, ja? Prima. 2020? Hier de 2020 over? Ja, geen bijzonder het systeem over. Hier de 2020 vernomen. Uh, graag uh, zou ik de contactgegevens willen hebben van de rechtmatige eigenaar. Uh, komt er namelijk uh, op dit moment is dus ingebroken in het voertuig? Ook. Ja, ontvangen, hoor je maar. nou. Vernomen Uh, ehm, uh, halen jullie hem zo meteen weg. Ik uh, wacht wel even op de data van de rechtmatige eigenaar en, uh, zoek even contact met die persoon op uh, uh, in verband met zijn voertuig. Ja, wij uh, nemen hem mee. Lijkt mij te werken. Koevoet daar uh, hebben. Uh, en uh, denk niet dat we voor problemen gaat zorgen. Nee. 2020 Mat? Hier 20, 2020. Ja, eigenaar voertuig genaamd Ben Peterven, 45 jaar ouder. Ben Peters, ik zou graag een 06 nummer willen ontvangen. En dan uh, ga ik even contact opzoeken met meneer. Ja, ontvang als het goed is. Ik uh, wil bij de seconden kon binnenkrijgen. Houdig bedankt. Uit. Nou, gelukkig deze keer geen uh, spiegel. Nee. Let je wel een beetje op hem? Ik let zeker op hem. Toch vind ik het wel jammer dat we zo snel waren. Jammer, is het goed? Ja, voor jou niet. Ja. Ik wilde dus snel nou geld verdienen. Ik dacht dat een of zijn auto nakken. Ja. Ik heb beter goed uh, geld verdienen op een eerlijke manier. Hè? Oh ja, oké, okay. dat is waar. Kijk, hoe oud ben je? 23. 23, oké. Okay. Wil je nog bij je ouders of niet? Niet meer. Niet Ik meer. Ik woon bij mijn vriendin nu. Oké, ze vindt zij ervan? Weet zij het? Nee. Dan oh, mag je dadelijk wat uh, gaan uitleggen. Ik wilde voor de overmaken als geld. Oké. Okay. Besteed maar op deze manier. Ik denk ook niet dat dit een leuk verjaardagscadeau is als we straks bellen. Ik mm, denk het ook niet. Nee. Hoe lang doe je dit al? Wat? Nee, achterin. Wat bedoel je? Auto's stelen en zo. Oh, moet jij hem vragen, dat weet ik ook niet. Ja ik praat het ook een hè, maar.. Oh, oh, wat zei je? Hoe lang doe je het al? Nou, eigenlijk, ik had geld nodig, zodat ik, ik de telefoon voor mijn vriendin kan kopen, maar het is niet, niet een heel leuk cadeautje dit. Nee, denk ik ook niet. Nu je het vaker de Eerste keer. Het was hem wel, ja, maar gelukt. Ook al meteen de laatste keer. Nou, ik heb ja. Goed. Zullen we deze maar dan een goede stel geven? Ja, ik weet niet of die ene er nog zit of dat hij weg is. Ik denk dat hij weg is. Schiet die mensen op met de hulp officier. Hey, hey, de oh, zit hij nog? Lijkt jullie weer, kutjes. Hey jongen, stel hier, dicht. Ja sorry meneer, die is niet helemaal 100. Ik hoop dat snel weg is voor u. Ik ik ook, ook, ook, hoi. Is de uh, uw plezier geweest? Nee. Jo, niet Goed, ik heb je boeien afgedaan, maar nog even omdraaien. Op het moment dat ik de cel heb I verlaten mag je gaan... Uh, ben je gewoon vrij om te bewegen. Hulpofficier van Justitie komt zo meteen bij je langs. Je gaat kijken of de arrestatie rechtmatig was en dan... Uh, ja. Dan hoor je verder van hem. dood! dood. Kan uh, tot zes uur duren tot hij hier is. Ja? Oh, oké. Okay. ook Komt hij toch niet? Houd je mondje? Nee, je krijgt niet om te zwijgen. Je moet nu gewoon een grote baggage houden. Hij rookt in mijn handboeien en zit nog altijd los.